Hoi, in dit filmpje laat ik je zien wat een tijdlijn interview is. Ik vertel eens kort wat zo'n tijdlijn interview inhoudt en daarna laat ik zien hoe ik het heb aangepakt. Kijk maar mee. Een tijdlijn interview is een handige manier om erachter te komen hoe het probleem ontstaat en hoe de gebruiker zich voelt. Je weet al wel dat er iets aan de hand is, maar als je iemand interviewt, kom je meer van de situatie te weten. Je vraagt de gebruiker een tijdlijn te tekenen van het begin van de situatie tot het einde. De geïnterviewde vertelt wat er allemaal gebeurt en tekent symbolen en smileys die de gevoelens verbeelden. Stap voor stap wordt de situatie en het probleem besproken en krijg je dus meer inzicht. Je stelt tijdens het interview vragen, zodat elke stap duidelijk is. Je interviewt om te onderzoeken wat er speelt. Want voordat je iets kan gaan ontwerpen, wil je weten wat er precies aan de hand is. Ik ga Rosa interviewen. Rosa heeft me verteld dat het steeds een rommel is op haar kamer en dat vindt ze irritant. Ik heb op wat vragen opgeschreven en heb nagedacht over waarom er rommel op haar kamer is. Ik heb dus al wat gedachten hierover, maar ik weet nog niet helemaal wat er bij Rosa speelt, wanneer de rommel ontstaat en waar dit aan ligt. Ik wil dus meer weten. Tijdens het interview schrijf je kort op wat er gezegd wordt, of je neemt het interview op. Vraag wel altijd even of dat mag. Ik heb Rosa een lijn van links naar rechts laten trekken, waar links de situatie begint en rechts eindigt. Boven de lijn schreef Rosa op wat er gebeurde en hoe laat. Onder de lijn tekende ze hoe ze zich voelde. Een tijdlijninterview is heel simpel om te doen. Het enige lastige misschien is het doorvragen. Soms schrijft en vertelt iemand erg weinig en dan weet je nog niet genoeg om verder te kunnen. Dus stel vragen en vraag ook door. Je weet niet altijd wat achter het probleem ligt. Zo begin je. Je laat de geïnterviewde alles vertellen en opschrijven. Maar er gebeurde tijdens het interview iets interessants. Ik ging er eigenlijk van uit dat Rosa een beetje chaotisch was en daarom haar kamer een rommeltje was en ze daarom geïrriteerd raakte. Maar in het interview vertelt ze wat ze allemaal doet op haar slaapkamer. Ze eet, ze maakt huiswerk, chillt en leest. Dit doet ze allemaal door elkaar en op verschillende plekken. Ze maakt bijvoorbeeld huiswerk op haar bed en zit op haar telefoon aan haar bureau. Rosa laat in haar tijdlijn zien dat ze geïrriteerd raakt gedurende de avond. Ze vertelt ook dat ze geen overzicht meer heeft op haar kamer. Ik denk dat misschien hierdoor de rommel in haar kamer ontstaat en ze geïrriteerd raakt. Terwijl ik eerst dacht dat Rosa gewoon niet wilde opruimen. Dit verandert alles wat ik tot nu toe in mijn hoofd had. Het interview is klaar. Ik ga het interview samenvatten en ik kan altijd nog vragen stellen als het nodig is. Ik heb nu een duidelijk overzicht van wat er gebeurt. Ik heb het allemaal even kort samengevat. Ik heb opgeschreven wat de kern van het probleem is, wat ik ontdekt heb en wat mij het meest opviel en zo. Met deze informatie kan ik verder mijn onderzoek doen. Ik ben erachter gekomen dat het probleem niet om opruimen van rommel gaat, maar dat het veel ingewikkelder is. Ik heb nu veel gehoord over het probleem waar Rosa mee zit, maar ik weet nog niet alles. Mijn onderzoek is nog niet klaar. Ik moet eerst weten wat het probleem precies is, voordat ik een oplossing kan gaan maken. Het tijdlijninterview heeft mij al veel geleerd. Ik hoop dat jouw interview je ook veel oplevert. Succes bij het maken van jouw tijdlijninterview.